Een leerling moet een werkstuk bij je inleveren. Hierop wil je feedback geven. Maar hoe regel je dat nou handig zonder te hoeven printen? Vraag de leerling om zijn of haar werkstuk te delen via Airdrop. Heb je het werkstuk ontvangen? Open het dan. Pak je pensel erbij. Hiermee kun je tijdens het nakijken aantekeningen maken. Ben je klaar met nakijken? Via AirDrop stuur je eenvoudig het nagekeken werkstuk aan je leerling terug. Wil je meer weten over het gebruik van de iPad in jouw klas? Lees dan even verder op de website van de Rolfgroep.